Hé hey, Blackjack! Goed zo Blackjack! Hé hey, Blackjack! Jij bent de baas Blackjack. Roosje heeft het ook van de grond, maar dat is allemaal uit de bak van Annabel, Want ze wilde niet eten. Oh Blackjack, kijk eens George! Oh George, kijk eens George! Kijk eens George! Goed zo, Joyce! Hoi, oh, Joyce! Als je hem laat liggen ben je hem kwijt, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Hoi genoeg! Dat ziet Annabel! Hé, hey, Annabel! Hé, hey, Annabel! Hé! Hey. Goed zo, Joyce! Kijk eens, Joyce. Dat smaakt goed, Joyce. Hey, blackjack. Ben je klaar met je bak? Annabel de bel wel nog wel. Ja. Oh, ja. Dat vind blackjack niet leuk natuurlijk. Hey, blackjack. Hey, Joyce. Kom maar, Joyce. Kom maar, Joyce. Kom maar, Joyce. Hey, Joyce. Hey. Dat smaakt goed, Joyce. Kijk eens, Joyce. Nee, Annabel, dat mag niet. Oh, wat een gedoe. Nou, Joyce, je doet het zelf. Hé, hey, Blackjack. Goed zo, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Dat is de laatste bak. Ik ga hem leeggooien. Zo, dan kan hij weer terug. Kijk eens, Joes. Oh, Hé, hey, Annabel, je bent vies, Annabel. Daar ja, wordt dus genoeg. Nou, je mag een klein hapje. Kom maar, Joes. Oh Joyce! Goed zo, Joyce! Nu ja, ja. heb je wel alles op! Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Oei, genoeg! Hé, hey, Joyce! Zetlanders. Hoi, Joyce! Hé, hey, Blackjack!